Ah, goedavond. Yo, hoe man? Ik zag dat we samen stonden. Ja. Klaar ervoor. Ik, een leuke avond, ik hoop het. Veel te doen denk ik. Wie weet. Goedenavond. Middag heren. Middag, het is avond joh. Ja, laat hem gaan. Ja. Hé, hey, ik kan je nog steeds horen. <laughs> Snel naar binnen, kom. Nou, even omkleden. Ja, kom maar. Zo, helemaal klaar ervoor. Ja, let's go. Ik zal ons inmelden. Ah, wacht even, mijn schoen zit fout. Oh. Nou, ik meld ons vast, vast in. Yo, 0504 hè? Ja, meldkamer 504 over. Je Ja, uh, 504 op luisteren voor de nachtdienst over. Ja, Ik heb gelijk een melding voor u. Uh, geluidsoverlast op de Pennsylvania straat 5. U mag prio 2 ter plaatse over. Ja, dat begrepen gaan we doen. Nou, dat gaat wat beloven als het nu al. Het uh... gaat lekker snel, ja. Eens kijken. Is waarschijnlijk zo is zo gauw ze weer uh, lekker muziek aan het draaien. Ja, dat is een bekend adres bij ons, hè. Ik ben er laatst al twee keer geweest, dus die gaan we meteen bekeuren. Die weet het. Ja. Ja, rij jij of ik? Rij maar joh. Jij hebt de sleutel toch? Ja. Top. De eerste beste hè? Yes. Waar was het ook weer? Eh, uh, Pennsylvania straat, nummer 5. Dat ah. is bij die, uh, die ene, die Nick. Ja, die achterwijken daar toch? Ja. Maar dat was uh, die Nick, die, uh, die ken je wel. Daar zijn we echt al vijf keer geweest ofzo. zo. Oh, yo, yo. Die gozer leert ook nooit hè? Nee, dus uh, meteen bekeuren. Ja, Wat was met die handel. Even zien. Links, rechts veilig. Let's go. Yes. En wie hadden we hadden nog op luisteren deze nacht. Nog één, 1 net, hè? Dat was, uh... Ja, nou ja, volgens mij nog uh, drie man alleen. Uh, er is daar een van een koppel. Mm -hmm. Oh ja. Dat is de 5-3, geloof ik. Ja, zoiets. Iedereen met één of andere 20 nog wat. Oh, dat kan, ik vind het. De... Zullen we vast nog wel tegenkomen vannacht? Ja, ik hoop het wel, ja. Dat oh, wel gezellig zijn. Wanneer heb jij die gozeramp voor het laatst gezien? Ja, ik denk dat dat vorige week is geweest. Toen hebben we, nog, uh, hebben we nog een apparatuur in beslag genomen. Wegen dezelfde reden? Ja, geluidsaflast. Keiharde muziek. Dus, uh, en hij, hij riep nog, ik, volgende week heb ik het weer. En je ziet het. Dat was overigens ja. overdag, maar moet je nagenoeg harten, toen uh, klonk dat we het overdag in beslag hebben genomen. Dat was gewoon uh, niet meer normaal. Ja, dat is uh, een beetje buitengewoon, ja. Nou, we gaan kijken. Misschien is het wel een faalse melding, niet meer dan ook. Ja, misschien is het ook een beetje burenplagen, hè. Dat uh, ze nu bij we al geluid uh, al... ...bellen. Ja. Wat een je voor. Wat doet hij, allemaal? Hij rijdt wel heel erg langzaam, hè? Ja. Kun je daar het oh, best oh. over die parallelweg gaan en dan uh, rechts af? Ja. Ik had uh, vorige week uh, we nog een dienst, hè? Dus mm -hmm. we staan en die gozer was echt ladder zat, niet normaal. En de nacht of uh, overdag? Ja, gewoon midden in de nacht liep hij over de straat, hè? Een gek, joh. Dat zijn de leukste, hè? Ja, we lachen. Blijf wel lekker lang rood, hè? Ja, typisch, oh. hè? Ik nee. had het wel eerder mogen zeggen. Kun je hier het beste even parallel gaan rijden? Oh. Oei, we pakken. Ja, dat pakken we hier. Joh. Wat heb ik al gezien. Een beetje slecht aangegeven wat ik heel leuk ben. Ja, dat is altijd uh, hier rechts, hè? Ja. Blijkt lijkt ook wel de beste straat uitgekozen, vind ik. Ja, dus niet. Uh, je moet er geen ruzie maken. Nee. Dan scheurt er ook nog eentje voorbij. Was dat die wel net zo langzaam reed? Nee? Ja, dat is een zakje die nu voorbij scheuren. Dat was geloof ik die wel net zo langzaam reed, leek wel. Nee, die reed een veel dikkere auto. Ah. Zo'n ah. dan, dan missile car. Even kijken hoor. Dan is het eh... Uh, oh, hier het is... Het al. Oh ja, oh ja, zeker. Raampjes is niet eens open. Ja. Twee auto's voor de deur. Ik denk dat het thuis is. Ga de auto wel even hangen? Dus ik dat ja, je, het je ik zal het woord doen. Yep. Als je het hoort. Ja, wat is er nou weer? Goedendag meneer, politie. Ja, ik ben even mijn geluidssysteem aan het testen. Ik kan het niet halen. Ja, dat hoor ik. Maar uh, dat is niet de bedoeling zo laat op de nacht. Ja, dat bepaalt ook zelf ik niet hier. Nee, het is wettelijk niet meer toegestaan om na, uh, wat was het? Uh, na een bepaalde tijd uh, geluid nog zo hard aan te hebben staan hoor. Ja, nou, en ik doe het door. Ik heb ja. dan Goed meneer, we, we zijn al te worden. Ja, we zijn al vaker hier geweest. U uh, kan mij denk ik nog voor vorige week. Het was precies hetzelfde verhaal, dus ik ga niet weer in discussie met u. Ja, ik ken je wel, daar hoor daar met dat muziek ja. ja, dat dacht ik. Nou, meneer, u gaat in ieder geval een bekeuring krijgen. En u weet het, de volgende keer als we moeten komen deze nacht, dan uh, is het uh, in beslagname. namen. Ach, schijt het eruit. Nee, meneer, het is. het lekker op de bekeuring zetten, zwervers of zo, die geen huis kunnen betalen. Ja, meneer, ik denk dat het een vrij duidelijk verhaal is. We zijn er nu al zo vaak geweest. Dus uh, ik wil graag even een ID van u. Ah, hier, ja, alsjeblieft. Ja, dankjewel ik zet hem even het systeem ik ben verstaan uur even snel naar auto hoor ja niet handig hè, zo laat moet ik draaien Ach, heb ik jou wat gevraagd nee maar ik vraag het allemaal ja. ja, hier gewoon een gesprek starten hier ik kan het niet beantwoorden dat is uw eigen recht nou ik heb ze gegevens op de uh... Zo, we anders zo even het bureau uh, uitschrijven. Ja, dat uh, tikken we er wel in. Goed, meneer. Goed idee terug. Boetebedrag, dat weet u, denk ik, nog wel van vorige week, hoef ik niet meer te zeggen. Um, ja, ik, nou ja. goed. Zet het zachter en laat ons vanaf, vannacht niet meer komen. Ja, oké. Okay. Ja? Boom. Goed zo. Vanavond verder. Nou, dat is lekker simpel. Ik denk dat we hier nog wel terug gaan komen. Ik een aan. Rij maar even naar het bureau, want... Uh, ja? Gaan we ja. deze erin zetten gelijk? Ja. Ik denk dat het uh, over de rest van de nacht nog wel wat rustiger blijft, hoor. Ja, is goed. Zo. Zo, ja, zijn we er weer. Ik ja. Pak gelijk uh, de koffie, hè? Ik zal even uitwerken. Je hoeft niet veel te typen, hoor. Uh, ik denk dat het algemeen bekend is bij de collega's. Ja, twee tellen. Daan staat binnen. Oh god, staat in ons op te wachten. waarschijnlijk ook fout gedaan. <laughs> ik hoop het niet. <laughs> hey! Hoi. Hallo, heren. Uh, of jullie even terug kunnen rijden, die persoon is weer bezig. Oh, echt, nee, ja. alweer? Zijn we net vandaan oh, gekomen? Eh, ja, ik kreeg, ik kreeg net een belletje, joh. Ah, ja, nou, normaal. Die gozer, nou, dat wordt gelijk innemen. Ik pak wel even het koffertje. Ja, is goed. Ik, uh, ja. Adres, dat weet je wel, hoeven niet meer in te toetsen. Nee, daarom. Nou. En is het echt net gemeld, niet uh, ja. door de vorige melding nog? Ja, twee minuten geleden. Ja, maar. Toen waren we. Ja, okay. ja, ik uh, kreeg te horen dat jullie uh, net weg waren en dat hij dan weer begon. Jongen, hij leert het ook nooit. Ik heb hem vorige week ook al bekeurd. Ook al in nou Goed, dan gaan we terug. In mijn nemen. Ja. Hij was Laat net van al niet een, blij. Slagplan. Hij was net al niet blij, dus ze zal nu veel blijer worden nu. Ah, ja, hij hebt het koffertje. Ik heb hem... Goed zo. Ik nou, jongens, jongen, succes. Hè? Dank u wel jo. Nou, dat koffertje, dat kent hij inmiddels ook wel. Maar ah, die gaat hij haten. Dat durf ik echt uh, te wedden. Ik denk als we, het koffertje, als we voor de deur staan met het koffertje, tot hij al uh, genoeg weet. We voor jou... Uh, nou trouwens. Ik leg hem al even tussen ons in, joh? Ja, is goed, joh. Toch een klein ding. Nou, dan mogen we weer terugrijden. Nou, dat is over de okay. route. Kunnen we? Yes, ik wil. En gelijk heb je hier naartoe. de maar nou, weer opkent terug. Het is ook alleen maar geldverspilling, bekeuring en uh, steeds nieuwe materiaal uh, kopen. En soms, je hebt van dat soort mensen die willen gewoon nooit leren. Ja. En dan zegt hij dat wij hem pesten, maar ja, hij pest ons ook in, uh, een beetje zo. En zichzelf. Ja, Eens een moment van rust. <laughs> nou. nou, beter geen rust. En dan gewoon lekker aan het werk. In plaats van dat wij de dag op kantoor zitten. Ja, Goed. daarom. Voor de reis is het rustig, hè? Ja, het is eh... Uh... Toch... Tot nu toe heb maar één keer in de Noëluit gehoord, dat is Hé joh, wat doe deze gek. Nou, een gekje. Nou, een gozer. Nou, het zal wel vrolijk zijn geweest. Laten maar. We hebben nu wel even iets anders te doen. Ja. Als met de baas boven. Nou, daar zijn we weer. Zo, Ext... staat er staat nog aan, Ja, nog een uh, extra auto erbij. Een feestje. Ja, het Lamp aan. Ja. Nou. Ik zal wel weer het woord doen. Ja. Normaal laten we ons wel naar binnen hoor. Dat zal het probleem niet zijn. Nee, Ah, zijn jullie weer? Ja, daar zijn we weer. Hij heeft het niet geleerd, blijkbaar, hè? zo ja, hij moet het harder kennen, hij moet even testen, je weet het zelf. Ja, goed, dat is absoluut niet de afspraak, hebben we net al gezegd. Hij heeft net een bekeuring gekregen en is bij deze in beslag genomen. God, toch hop joh. Mogen ik we binnenkomen? Meneer? Ja, maar. Nou, ja, dan heb je nog een keer. Ja, dat doet mij. Ja, ik riep u, u gaat... u gaat weer naar binnen. Ja, dat mag het ook. Ja, dat mag. Ja, als wij even mee kunnen komen, dan kunnen we de apparatuur in beslag nemen. Of welke apparatuur? Ja, geluid. Hoorde je het niet? De muziek? De speakers. Is mooi? Ja, de speakers, ja. Ja, speakers nemen we in beslag. Ja. ja, de hele apparatuur waar de muziek vandaan komt. Dus nou, het koffertje waar mijn collega vast heeft, mogen we binnenkomen? Ja, vooruit dan maar. Ja. Goed. Waar staat uh... Hier in de woonkamer. Ja. Oh. Ja, daar staat het weer voor de aardappel. Ja, kom even mee naar de keuken. Heeft een feestje heen. zie ik in de tuin? Ja, zie je. Goed meneer. Oké, okay. nou meneer, u snapt dat dit absoluut niet de gang van zaken is? Nee, nee, dat kan ik niet. Nou. Ja, he, uh, muziek is muziek. Maar wat, muziek. Gaan we, ja, wat gaan we dan nou doen samen? Want dit gaat zo niet. Uh... We kunnen niet ah, elke nee, week terug blijven komen. Ik weer een nieuwe halen, ik heb geld zat. Ja meneer, dan snapt u ook dat we over een week weer terug staan of volgende nacht. Uh, ja, dat denk ik toch van niet hoor. Ja, dat en weet ik wel zeker. Ik heb Nou, nou ik is... heb de speakers in beslag genomen. U kunt ook so. laten stereo set staan, zodat u nog steeds wel even naar de radio kan luisteren zoals nu. Uh, ja. ja, u kunt hier altijd tegen beroep gaan. Uh, oh, maar de speakers zullen momenteel uh, mee naar uh, bureau worden genomen. Ergens ja, dus dat u gewoon te veel overlast uh, levert. De bekeuring, die had u toen straks al ontvangen, daar achterop staat uh, hoe u hem zwaar kunt gaan. Ja. Ja, dat ga ja, ik zeker doen, U uh, krijgt hier bovenop nog een bekeuring, wegens dat wij weer opgeroepen moeten worden. Dus uh, in herhaling van. Uh, dat is ook weer een wat te doen. Ja. Dus uh, je krijgt er nog eentje bovenop van 90 euro. Oh, ik ben ik... toch geen 112 voor niets? Nee, u niet. Maar nee, we nee. komen wel voor u steeds voor dezelfde melding. Het is nu al de zoveel keer. Er staat zoveel in het systeem al. We hoeven het adres uh, maar te horen en we weten het waar het we systeem, heen moeten. Ja. ja. Goed meneer, ik ga je bij het gesprek beëindigen. Ik wens u alsnog een hele fijne nacht. En uh, laten we ons niet meer zien. Ja, ja, ja, dat zal wel. Goed zo. Ja. Fijne dag, verder. Nou, en zo is het alweer ochtend. Heb je hele dienst en zo iemand uh... ja, besteed. Ja. Goed zo. Ja, oh, ik zet hem even nog in. We gaan zo'n JBL's zetten. Ja. Uh... Nou, volgende week heeft hij precies dezelfde nog. Ja, ja. Ja, zeker weten. Ik denk dat we maar een aparte kast voor hem uh, moeten gaan uh, maken. <laughs> Gewoon puur met zijn naam erop. Ja, precies. Ja.